Hey Marielle. Hey, buurvrouw. Lekker in Overvecht. Fijn wonen hier. Ja. Als ik jou het woordje verbinding zeg, wat is het eerste waar je aan denkt? Samen eten. Leg eens uit. Um, ik woon toevallig in een heel leuk buurtje waar we regelmatig samen eten en dat verbindt, ongeacht de verschillen. Super. Dus. Wil je die, dat woord, hier op dit filmtje, even in jouw vakje, want dit filtje krijg je daarna. Kan je dat hier onderschrijven? Samen eten? Ja. En dan kan je hem zo mooi voorhouden. En dan krijg ik een klik. Zo. En samen eten en uh, verbinding in de buurt? Is daar nog iets aan toe te voegen? Als je verbinding en dan verbinding in de buurt? Uh, verschillende recepten uit verschillende culturen. Nice. Lijkt me leuk. Ja.